eeuwig begin. Filosofie voor beginners. Vandaag spreken we met Arnold Sigelaar. Het is 10 april 2020. De wereld zucht onder de coronapandemie, maar soms gaat onze aandacht naar andere zaken. Arnold Sigelaar houdt van filosofie. Fantastisch! Op dit moment werkt hij aan zijn proefschrift over de vraag waarom is er iets en niet veel in niets. We praten over zijn boek Aardse Mystiek. Aardse gaat over de gewaarwording van het bestaansmysterie. Dit wordt zichtbaar door de verwondering over het concrete. We zullen het hebben over het verschil tussen aardse en gewone mystiek. En dan zijn er drie begrippen die Arnold gebruikt om het thema aardse uit te werken. De eenzaamheid in combinatie met het oorspronkelijke, het voorval en de innigheid. En tenslotte spreken we over de ethiek van aardse mystiek en het nu. Welkom Arnold bij Eeuwig Begin. We het hebben we over aardse mystiek, een boek van jou. In het boek beschrijft Arnold Sigelaar wat hij noemt een levensfilosofie. Mm -hmm. Een praktisch ingestelde filosofie die probeert na te denken over de vraag wat de mens kan doen en hoe hij dat moet doen om zijn bestemming te bereiken. Een filosofie die sterk verwant is aan de filosofie van de levenskunst, maar tegelijk meer omvattend is. Waar levenskunstfilosofie vooral praktisch is, belst Ziegelaars levensfilosofie een metafysica, een antropologie en een ethiek of deugdenleer. leer. Het komt allemaal te sprake in het rijke boek, dat echt behoort tot de beste filosofieboeken van het jaar. Kijk, dat is een goede taal. Precies. <lacht> nou, Ben je het, ben je het tot zover tot zo mee eens? Ja hoor. <lacht> Wat ik uh, mooi vond aan het boek, ik ben het vaak niet met je eens natuurlijk, maar in dit boek, uh, toen ik dit boek las, was ik met bijna alles wel eens volgens mij. Ja. En wat ik vooral mooi vond, was de, de integratie van allerlei aspecten. Dat dingen bij elkaar komen, uh, zoals uh, uh, ethiek, uh, uh, esthetiek, uh, metafysica. Uh, waren er nog meer aspecten die, uh, die ik zo snel... Nou ja, op... esthetiek, daar gaat het eigenlijk nog niet eens zo over. Ik heb nu een script liggen wat wel over esthetiek gaat. althans wat de verbinding ligt tussen aardse mystiek en uh, kunst. Mm. Met name poëzie en schilderkunst. Maar ja. goed, dat boek dat moet, nog, uh, dat moet nog uitgegeven worden. Uh, maar dat is eigenlijk ook een soort voortzetting van aardse mystiek. Ja. Uh, ver, ja, vervolg. Uh, uh, maar wat was je vraag eigenlijk? Nou, dat, dat, dat, uh, dat viel mij op, dat het uh, zo aantrekkelijk was in het boek. Dat je al die aspecten aan elkaar bindt. Dus als, ja. als ik even voorlees... Uh, levensfilosofie is betrokken op het leven in al zijn aspecten. Zoals liefde, ja. schoonheid, verantwoordelijkheid, geluk, eindigheid, het tragische, et cetera. Ja. Uh, ja, het, het morele speelt daar een belangrijke rol in, denk ik. Oh, daar kom je ook ja. op een paar keer op terug. Wat ik ook uh, goed vond. Maar ik vond het... het, het uh, het boeien dat boek, in het boek juist, juist dat al die dingen samenkomen en dat die vervlochten worden. Uiteindelijk kom je op drie termen van jezelf waarmee je alles uh, aan elkaar probeert te, te knopen. Dat zijn de, de innigheid, ja. het voorval ja. en uh, de derde is uh, eenzaamheid. Ja. Die drie noties die gebruik ik die gebruik ik eigenlijk om uh, ja om mijn om dat eigenlijke, eigen begrip van die mystiek als het ware te ontwikkelen en uh, dus het zijn een soort invalshoeken zou je kunnen zeggen uh, en daar zitten natuurlijk wel ook die, die voorafgaande dingen in maar bijvoorbeeld in die noties van eenzaamheid uh, Voorval en innigheid, daar zit niet, niet heel erg duidelijk het ethische of het, of het esthetische in of zo. Maar, maar ja, het, het hoort er wel bij. Maar ik, ik, ik probeer met die, met, die drie ervaren, of met die drie begrippen, probeer ik eigenlijk een soort van. Uh, ja, ik probeer als het ware de aardse mystiek, wat ik daaronder versta, probeer ik uh, ja, te verhelderen of te verdiepen, zou ik maar zeggen. Ja. Oké, okay. zullen we dan eerst wel even over de, de, de titel praten? Ik, ik, ik lees even een stukje voor uit, uh, uit je boek. Uh, dat gaat, het hoofdstuk heet Het Futile Denken. Het Futile Denken, namelijk over het Futilisme, zoals je het zelf uh, <laughs> ja. noemt. Ja. Uh, Aardse mystiek is geen panacee. Geen mythisch geneesmiddel voor de existentiële problematiek van de mens. Zij plaatst ons in de verwondering van het bestaans- en zijnsmysterie. Ja. Deze zijn zwijgend van aard. Ze hebben ja. ons niets mee te delen over onze uiteindelijke bestemming. Nee. In deze verwondering blijven wij, voor zover wij weten, geplaatst in de eindigheid van de levenstijd. er mm -hmm. nou, zijn nog veel meer uh, boeiende dingen. Maar uh, kun je het woord mystiek even duiden? in tegenstelling tot wat er normaal onder uh, verstaan wordt, denk ik. Ja, nou ja, mystiek is natuurlijk een, een, een, een term die heel veel verschillende ladingen dekt of betekenissen heeft. Maar ik zet het vooral af, denk ik, uh, hoewel ik dat niet heel expliciet doe in het boek, maar dat zou ik wel kunnen doen. Maar goed, dat zou dan te ver voeren op dat moment. Ik zet het vooral af tegen de christelijke mystiek. Dat wil zeggen, de mystiek die zeg maar, hoort bij de, bij, de, bij de christelijke traditie. En dat zijn dus uh, vooral de middeleeuwen, uh, zijn daar natuurlijk belangrijk. Meister Eckhart en Ruusbroek en uh, Johannes van het Kruis en, enzovoort. He, dat zijn de, de, beroemde, de beroemde christelijke mystici. En ik denk dat, er, waar ik trouwens ook bewondering voor heb, in die zin dat ik ze ook wel lees. En ook interessant vind. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat bij die christelijke mystici is het zo dat ja, de, de, dat zijn ook ervaringen die beschreven worden. Hè. Het zijn beschrijvingen van ervaringen. Maar die beschrijvingen die zijn als het ware gevat in een bepaalde metafysische vooronderstellingen. Hè. En, ja, die metafysische vooronderstellingen zijn dan, in de, zijn dan natuurlijk dat er een God bestaat en dat de menselijke ziel geschapen is door God. En dat de menselijke ziel ook uh, een connectie kan leggen met God. En dat de mystieke ervaring geïnterpreteerd moet worden als uh, een zekere mate van eenheid van de menselijke ziel met God. Uh, uh, uh, die veronderstelling die deel ik niet of die, die, die laat ik vallen, misschien beter gezegd. En, ik en ik, mijn vorm van mystiek gaat, gaat het dus niet zozeer om God, maar gaat het meer om de wereld of het universum of de kosmos of, of het bestaan of, van mijn part. Hè. Dus, ja. en zelf uh, maak je ergens een onderscheid tussen uh, transcendente mystiek en immanente. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Hè. Dus de, de, de christelijke mystiek is transcendent in de zin dat het verwijst naar, een, naar God. en Dat wil zeggen een entiteit die uh, buiten ruimte en tijd en boven de wereld staat. Want anders in de christelijke traditie is dat zo over het algemeen. Uh, terwijl ik uh, daar niks van af weet, om het zomaar te zeggen. Uh, dus, het is niet zo dat ik expliciet atheïstisch ben. Hè, dat wordt vaak gezegd. Dat is ook in die recensie trouwens van, uh, van Smeders, geloof ik. Dat hij deelt mij in bij het religieus atheïsme. En, en ik vind dat niet, helemaal, niet een helemaal juiste term. In die zin dat ik. Het gaat mij niet zozeer om het atheïsme of zo. Het gaat, maar, het gaat mij meer om het feit dat ik. Uh, ...mystiek wil bedrijven zonder het woord God te gebruiken... ...om het zo maar te zeggen. Ja, maar hij, zei, hij zei ook dat juist zo mooi is van het boek... ...dat je het in het midden laat. Dat het ja. gelezen kan worden door christenen en, en door uh, atheïsten. Ja, en Dat overstijgt, die tegenstelling. Dat is ook bewust zo, want uh, hm. het gaat mij niet om... Uh, ik ben in, in een bepaalde zin wel atheïst... ...maar in dat boek gaat het mij niet om het bewijzen van het atheïsme of iets dergelijks. Of het, of het, of het, of het uh, prediken van het atheïsme. Dat vind ik eigenlijk niet zo interessant... Ja. Uh, want het is ook weer, dan ken je ook weer zo'n zo zo zo tegenstelling enzovoort. Uh, het is gewoon een metafysische, je zou het kunnen zeggen, theïsme en atheïsme. Dat zijn een soort metafysische vooronderstellingen. En ik opereer vanuit de, de vooronderstelling dat er geen god is. Maar daarmee zeg ik niet per se dat, ik heb dat er een soort bewijs is voor het niet bestaan van god of nee, iets. Nee. Want eigenlijk probeer je ook metafysische claims te vermijden. Je probeert geen, geen waarheden... ...te stellen die, die wetenschappelijk uh, onderbouwd zouden kunnen worden, of iets dergelijks? Nee, dat geloof ik niet. Althans niet, zeker, niet, niet in dat boek in ieder geval. Hè. Dus ik probeer ja. als het ware bij de, ja, bij de, immanente ervaring, bij de ervaring te blijven. Hè. Dus inderdaad, die noties die je net noemde, eenzaamheid, innigheid, voorval... ...dat zijn noties die puur betrekking hebben op ervaringen. Ook voor een deel op eigen ervaringen. Aan de andere kant zeg je wel, of ga je wel steeds uit van de eindigheid van de mens, uh, Ikzelf ik ja. ook, in de zin dat we sterfelijk zijn, dat die sterfelijkheid een belangrijk aspect is, die ja, ook de, ons ja. helpt de, de, de diepte van ons bestaan te, te ervaren. Ja, zeker, ja. Maar dat is, um, ja, de, de, de mensen die daarin gelo die geloven dat er wel een leven naar de dood is, is natuurlijk uh, steeds kleiner, uh, hoewel... Oh, dat weet ik niet. Er nee, is ook niet. een heel groot aantal uh, christenen in Amerika en, uh, en ja, maar Er zijn ook mensen moslims. die niet ja. zijn die erin geloven. Hè? Er zijn ja. reïncarnatie en al dat soort dingen. Dus, uh, ja. Ja. Is, dit, is dit boek dan niet relevant voor mensen die erin geloven? Nou, Volgens mij staat het er los van. Hè? Dus ik doe daar ook in feite geen uitspraken over. Ik zeg niet dat er niks is na de dood. Ik zeg alleen ik ga er niet van uit. Hè? Het is, ik probeer als het ware uh, ja, een mystiek te bedrijven zonder een vooronderstelling op dat terrein. He, dus ja. Je zou kunnen zeggen, ik probeer een levensbeschouwing... Uh, te ontwikkelen... die die, die aanname niet, uh, niet gebruikt... of niet nodig heeft misschien zelfs. He, maar, maar je kan ook zeggen... ja... Uh, maar, dat, maar die eindigheid die speelt natuurlijk wel een rol... Uh, in die, die zin dat, we, dat ik daar een besef van heb. En ik, ja, ik zie mensen om mij heen doodgaan... en ik weet dat ik zelf ook een keer ga... Dus, uh, uh, ja. ja, dus dat is wel een relevant gegeven, zal ik maar zeggen. Dus daar heb ik ook wel reflectie op, inderdaad. Ja. Ja, oké okay. Nou, laten we kijken hoe die immanente uh, uh, uh, mystiek zich uh, realiseert in die drie termen van je uh, innigheid, voorval en eenzaamheid. In het boek komt eenzaamheid als eerste voor. Ja. En dan bedoel je niet zomaar dat mensen... Zich verloren in een hoekje, hoekje voelen? Nee, ik maak eigenlijk onderscheid tussen twee betekenissen van het woord eenzaamheid. Dus de, de eenzaamheid in de zin van een, van een gebrek. Dat wil zeggen gebrek aan sociale, betekenisvolle sociale relaties. Dat noem, dat noem ik dan uh, verlatenheid. Uh, en uh, eenzaamheid in de betekenis van, uh, ja, van het, je, ja, een individueel leven zijn zal ik maar zeggen dus een soort ja een eenzaamheid die als het ware gegeven is met je bestaan Hè, die dus die kan je weliswaar ja die is gewoon die kan je ook niet opheffen of iets Hè? Ik bedoel, verlatenheid of sociale eenzaamheid kan je wel opheffen op door vriendschappen aan te gaan en weet ik het allemaal maar die existentiële ja. eenzaamheid die is gewoon gegeven met jouw individualiteit als het ware ja en daarin, maar is, over de laatste heb ik het vooral. Ja, ja maar dat is niet, niet steeds op de voorgrond, want hij, hij, hij komt pas op, op bepaalde momenten. Als je bijvoorbeeld in, in een gezelschap bent en je zegt van uh, wat, wat zijn die mensen eigenlijk voor lawaai aan het maken? Wat zijn ze allemaal vrolijk aan het doen? En in ineens ja. komt dan zo'n besef van, uh, van ja. eenzaamheid. Ja. ja. Dus dit is ja, een soort vervreemding ook. Uh, van, ja, maar dat, dat is inderdaad een soort persoonlijke ervaring die ik trouwens nu niet meer zo vaak heb, maar die ik vooral had in mijn jongere jaren. Uh, waarbij ik inderdaad uh, mij. Uh, dat, dat ik inderdaad in. Uh, bijvoorbeeld inderdaad in werksituaties. of nou ja, wat voor situaties dan ook. meestal in werksituaties. of in men, dat je bent met mensen waar je niet zelf voor gekozen hebt, zou ik maar zeggen. Uh, dat je dan inderdaad een soort. Uh, een breuk kan ervaren opeens. Dat je opeens een soort vervreemding voelt. en dat je dus je als het ware helemaal op jezelf voelt teruggeworpen. Of zoiets. Hè? Ja, dan, en dan ga je dan ga je dus verlaten voelen in de zin van dat je dan, ga je... dan voel je als het ware geen relatie met die mensen. Of die relatie valt, of die was er al niet denk ik, maar die wordt dan, dat wordt dan heel expliciet. Dat je daar eigenlijk geen relatie mee hebt. En dan heb, krijg je ook de behoefte om alleen te zijn. Paradoxaal genoeg, want ja, dan is als het ware de, het verkeren in gezelschap met, van mensen die je, met wie je geen relatie voelt is eigenlijk erger dan alleen zijn, zou zeg ik maar zeggen. ja. Maar is, het, is het ook een soort uh, uh, breuk dan met de normale uh, gang van zaken waar je uh, als het ware uh, normaal gesproken in opgaat? We gaan natuurlijk in heel veel dingen op die we dagelijks doen. Ja. En soms wordt dat gestuit. Soms is daar ineens een, uh, een breuk dat je uh, iets geks mee maakt. En dat je uit je, uit je normale de, doen geworpen wordt. Moet je ja. ook aan denken? Ja, inderdaad. Ja, uh... inderdaad. Ik denk inderdaad dat dat, uh, maar kijk, misschien heeft het ook, dat is ook voor een deel natuurlijk een persoonlijke zaak, want dat geldt natuurlijk, voor mij geldt dat in ieder geval dat ik, dat ik uh, vrij veel tijd nodig heb om alleen te zijn. Uh, dat wil zeggen, ik hou het in sociaal opzicht wel een tijdje vol, maar zeker niet te lang, dat hangt ook een beetje van het gezelschap af natuurlijk, maar uh, dus het is ook een soort, die breuk moet ik als het ware, heb ik ook nodig op een of andere manier, dus ik moet die breuk met het sociale kunnen maken ofzo. Een soort behoefte aan die eenzaamheid. En die behoefte aan die eenzaamheid, dat is dus niet een behoefte aan verlatenheid, maar dat is dus een behoefte aan die existentiële eenzaamheid. Dat wil zeggen, een behoefte om weer een soort relatie met mezelf en ook eventueel met het niet menselijke te voelen. Dus dat wil zeggen met, met de hemel en met de aarde en met, met de tijd en met de ruimte en dat soort dingen. Want ik vind vaak dat in het sociale die relatie met dat... Ja, ik noem het maar even het omvattende, hoe je dat hoe omvattende dus niet, metafie, niet transcendent moet opvatten, maar het omvattende in de zin van de dingen en de ruimte en de tijd en, en jezelf als bewustzijn enzovoort, dat dat in het sociale als het ware uh, niet aan, aan bod kan komen. Hè, dus. Ja. dus daarom heb ik ook behoefte om dat af en toe gewoon wel te ervaren. En dan moet ik dus inderdaad me uit het sociale terugtrekken. Ja. Existentiële eenzaamheid manifesteert zich als een zijnsbesef. Een besef omtrent mijn bestaan. Dit besef is het mysterie van de individualiteit. Ja. En daarmee bedoel je ook dat jij jij bent en niet iemand anders. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat, ja. dat vind je raar. <laughs> ja, ik weet dat we daar een meningsverschil over hebben. Maar uh, uh, ja, ik heb dat altijd vreemd gevonden. Ja. Dat, ik, uh, dat er dus inderdaad... Uh, Vele miljarden mensen zijn geboren. Dat ik, dat, ik er, dat ik daar eentje van ben en niet een ander. En dat ik er überhaupt eentje van ben. En ja, ja. ja dat, uh, dat ik inderdaad een individualiteit heb die, die, als het ware, uh, die mij doet verschillen van al het andere, zou ik maar zeggen. Dus, uh, ja. Ja, dat, uh, maar letterlijk gezien geldt het ook voor elke steen. Die is ook uniek. In de zin dat het niet een andere steen is, maar hier zie je iets anders, denk ik. Ja, ja, een steen heeft, die heeft daar geen besef van, denk ik, en ik wel, dus, dus dat is een verschil tussen de steen en mij. Ja, maar het, mystiek, het mystieke aspect hiervan is dat je je daarover verbaast, dat, dat, je, dat je niet snapt eigenlijk hoe het zo zou kunnen zijn. Je snapt ook niet hoe het anders zou kunnen zijn waarschijnlijk. Nou ja, ik had er ook helemaal niet kunnen zijn, hè? Dus dat, dat, van, dat al die geboorten die kijk al die geboorten in de wereld die plaatsvinden, dat ben ik niet. Hè? Alleen die ene geboorte ja. in 1962, 17 september in Leiden, dat ja. was ik wel. Hè? Maar, maar ja, waarom is die ene geboorte een uitzondering? Hè? Dat is eigenlijk een vreemde, dat is eigenlijk de, de kwestie. Ja. Want ja, die, die, die ene geboorte in, uh, in Leiden, 17 september 1962, had ook, uh, inderdaad gewoon ge had, had ook gewoon kunnen gebeuren. Net als al die andere geboorten. Maar dat ik die, uh, die geboorte niet was geweest, dat had ook gekund. Dus het is, het, is ook een soort, uh, het is ook een soort van verbazing over het feit dat het het ene het geval is en niet het andere, hè? Dus kijk, verbazing of verwondering kan alleen optreden als er ook een alternatief is. Dat ben ik op. Ben ik je dat zegt, maar? Ja. als je dat zegt, dan ben ik het met je eens? Ja. Ja, dat, is, en dat is de vraag van waarom is er iets en niet veel eer niets. Ja, als het noodzakelijk zo moet zijn dat er iets is, ja, dan is dan is het, het niets geen alternatief, dus is, hoef je daar ook niet over te verbazen. Maar uh, op het moment dat er dus inderdaad ook iets anders mogelijk was geweest, dan kan die verbazing wel optreden. Want dan ontstaat ook de vraag, waarom is het ene het geval en niet het andere het geval? Ja. Maar dus. zelfs, zelfs als noodzakelijk zou zijn, dan kun je nog afvragen van oké, okay, maar stel dat het niet noodzakelijk was geweest. Je kan altijd een alternatief verzinnen. Het is ook de vrijheid van de menselijke geest denk ik om uh, wat gebeurt tegen een context van uh, een alternatief te zetten. Ja, maar, maar als er iets noodzakelijk is, dan is er, is er feitelijk geen alternatief. Ja. Dus dan, dan is er ook geen... Ja, dan kan je je er wel over verbazen, maar dan is dat een beetje een, een, een, een irreële verbazing, zou je kunnen zeggen. Ja. Okay. Maar goed, dan kan je natuurlijk over mening verschillen, maar ik denk dat ja. dat zo is. Ja. Want hij zegt dat je in die eensmeid dan contact met het oorspronkelijke krijgt. Ja. En wat is dat oorspronkelijke? Nou ja, het oorspronkelijke, dat is de, de, de, wat ik daaronder versta, is gewoon niks anders dan... Uh, het oorspronkelijke is datgene wat niet, uh, wat niet uit iets anders te begrijpen is. Hè? Dus, dus uh, het oorspronkelijke is het niet afgeleide, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, uh, nou ja, ik geef als voorbeeld inderdaad bijvoorbeeld de ruimte. De ruimte, bijvoorbeeld, hè? De, ja, de ruimte noem ik het oorspronkelijke. Waarom, of, al, al, althans, als een voorbeeld van het oorspronkelijke. Mm -hmm. Uh, uh, waarom zeg ik dat? Nou ja, omdat ik ruimte niet het feit dat er ruimte is kan ik niet uit iets anders begrijpen ik kan niet begrijpen ja, ik kan niet begrijpen dat er ruimte ontstaat uit iets wat niet ruimtelijk is bijvoorbeeld dus de ruimte is een soort gegeven, maar het is niet een gegeven wat ik uit iets anders kan afleiden uh, dus in die zin is het oorspronkelijk uh, en in welke zin geldt het dan voor de eensmeid? dat je ook niet uh, jezelf kan afleiden van iets anders? Bedoel je dat? Ja, uh, ja nou niet de eenzaamheid, maar de, de individualiteit. Ja, oké. Okay. Dus de individualiteit kan ik, mijn individualiteit kan ik niet afleiden uit iets anders. Nee, want uh, ja, goed, dat hangt dus samen met waar we het net over hadden. Uh, uh, dus het oorspronkelijk is datgene wat, waar ik als het ware mee te maken, waar ik in leef, wat, uh, wat mij gegeven is. Maar wat ik dus niet kan begrijpen uit iets anders, dat noem ik het oorspronkelijke. En mijn idee is dus dat, als je het hebt over die aardse mystiek, dat, uh, dat uh, het uh, een relatie onderhouden met dat oorspronkelijke, dat dat eigenlijk de aardse mystieke uh, verhouding is. Dus, uh, en ik denk dat het op zich helemaal niks bijzonders is, want uh, dat geldt eigenlijk ook voor de christelijke mystiek. Alleen wordt daar het oorspronkelijke anders gedefinieerd. Dus je kan zeggen in de christelijke mystiek is het zo dat de, het oorspronkelijke God is. Want God wordt ook niet ergens anders uit afgeleid. God is een in zichzelf gegeven iets. Dus God is het oorspronkelijke inderdaad. En de, het universum is het afgeleide, is afgeleid van God. Dus de christelijke mystiek richt zich op het oorspronkelijke. En ik denk ook dat geldt niet alleen voor de, voor de christelijke mystiek. Maar het geldt ook bijvoorbeeld voor het boeddhisme. Bijvoorbeeld. De, in het boeddhisme is het oorspronkelijke de sunyata, de leegte. Dus het gaat in het boeddhisme dan ook om het in verhouding staan tot die leegte. Dat is het waar het in die boeddhistische mystiek om gaat. Dus ik denk dat, het een, dat de aardse mystiek in die zin gewoon een algemene uitdrukking is van, van, van wat we onder het religieuze moeten verstaan. Namelijk het een relatie zoeken met het oorspronkelijke. Wat daar ja. dan ook onder mogen worden verstaan. Ja, nou het, wo het woord oorspronkelijk uh, betekent ook origineel, maar het, wo het woord oor oorsprong zit er ook in. Het is een ja, uh, begin zeker. van iets, een bron. Ja. En uh, wat je vaak ziet in, in mystieke uh, neigingen, mm -hmm. zoals bij Plotinus, is dat het ene bijvoorbeeld uh, de grote oorsprong is van alles. Ja, nou, dat is je hetzelfde. Op ja, serie, ja. Omdat uit, het alles, uit, uit, het ene. Uit, ja, alles voort vloeit. Maar is dat in dit geval dan ook zo? Is jouw individualiteit iets waar dingen uit voortvloeien? Of bedoel je dat jouw besefte van? Een, ja, maar in de is... is uh, nou ja, ik, ik, moet het, ik, moet het, ik moet het goed zeggen. Want het oorspronkelijke... Of een oorspronkelijke dimensie, dat, daar, daar versta ik dus onder. Is, uh, de, datgene wat... Const, uh, ik geef er eigenlijk vier kenmerken van. Ja, dat wordt misschien wel technisch, maar... Uh, de vier term, uh, ik geef er vier kenmerken van mijn oorspronkelijkheid. Ten eerste uh, is het niet uit iets anders af te leiden. Ten tweede is het... Uh, is het, uh, uh, uh, biedt het een bepaalde speelruimte. Dat wil zeggen, er kunnen zich binnen, die, binnen het oorspronkelijke verschillende manifestaties voordoen. Het derde is dat het uh, uh, constitutief is voor mijn ervaringswereld. Dat wil zeggen dat als het er niet zou zijn, mijn ervaringswereld radicaal anders zou zijn. En ik vergeet er nog eentje, maar nu ben ik even kwijt. Oh, ja. uh, maar, maar dat laatste aspect, dus dat het constitutief is voor mijn ervaringswereld, ja, bijvoorbeeld ruimte. Hè? Uh, ja, is ruimte constitutief voor mijn ervaringswereld? Ja, lijkt me wel, want als er geen ruimte zou zijn, dan zou mijn ervaringswereld radicaal anders zijn. Uh, is bewustzijn uh, constitutief voor mijn ervaringswereld? Ja, want zonder bewustzijn zou er überhaupt geen ervaringswereld zijn. Uh, nou, enzovoort. Hè? Dus, ja. dus, maar dat geldt, dat geldt voor heel veel dingen. Ook, ook voor uh, logica of humor of uh, schoonheid. Ja, maar goed, ik zeg ook niet dat ik een limitatieve lijst geef van, uh, van oorspronkelijke dimensies. Ik heb me inderdaad tot nu toe geconcentreerd op die drie, namelijk ruimte, tijd, bewustzijn. Maar je zou inderdaad kunnen veronderstellen dat er nog meer zijn. Maar bijvoorbeeld, uh, maar het is in zekere zin, maar goed, het moet dus aan een aantal eisen voldoen. Maar uh, je kan dus zeggen, ja inderdaad, schoonheid hè, is schoonheid een oorspronkelijke dimensie. Nou ja, zou de wereld radicaal, zou mijn ervaringswereld radicaal anders zijn zonder schoonheid? Nou ja, hij zou wel anders zijn in ieder geval. Hè. Maar je kan ja. zeggen, ja, maar de wereld blijft de wereld. Hè. Dus uh, ik zie alleen geen mooie dingen meer en ik hoor geen mooie muziek meer. Dus dat is wel anders natuurlijk. Misschien voor sommige esthetisch ingestelde typisch radicaal anders. Ja. Maar, maar het is niet zo dat de totale wereld zou verdwijnen of iets dergelijks. Dat niet. He, dus misschien zou je kunnen veronderstellen dat schoonheid dan uh, niet-constitutief is voor mijn ervaringswereld. Maar goed, ja. daar kan je over twisten natuurlijk. He, dus Het is in die zin ook een, een, een graduele kwestie wat ik constitutief noem. He. Je zou kunnen zeggen, jij ja, is een stoel constitutief voor mijn ervaringswereld. Nou ja, een wereld zonder stoelen zou wel anders zijn dan mijn wereld. Het ja. zou niet ik... overleven. Het is te overleven, inderdaad. Dus ja. ik zou zeggen, een stoel is niet, een, is niet constitutief in mijn ervaringswereld. Ja. Maar goed, maar je, je zou inderdaad bij elk van die dingen, van uh, elk van de mogelijkheden zou je moeten nagaan. Zou je dat moeten nagaan? Maar ik denk dat ruimte-tijd, bewustzijn, in ieder geval duidelijke voorbeelden zijn uh, die, van dingen die in dimensies die inderdaad constitutief zijn. Want een wereld zonder ja. ruimte is echt radicaal anders. Totaal anders dan een wereld met ruimte en je zou je zelfs kunnen afvragen of een wereld zonder ruimte überhaupt nog een wereld te noemen is, dus. Ja. Maar dat, dat oorspronkelijke, dat, dat de associatie oproept van dingen die beginnen, of iets wat een ruimte schept waarin dingen kunnen plaatsvinden. Ja. En dat en geldt schat. dus ook voor de, voor de individualiteit, individualiteit, of voor je bewustzijn in ieder geval? Ja, yeah, individueel bewustzijn, ja. Yeah. En als je het heel consequent doortrekt, want jij bent een, een individu, maar elke dag is ook weer uh, een, een nieuwe dag. En elke seconde is weer een, een nieuwe seconde. In die zin yeah. is elk, elk moment, nou elk uh, allerkleinste deel binnen de ruimte en tijd en bewustzijn, is ook weer uh, nieuw en, en oorspronkelijk. Ja, zeker. Zie je dat ook zo? Ja, goed, moet... Dan moeten we het ja. hebben over de tijd. Hè? Dan moet het begrip van de dimensie van de tijd. Hè? Ja, en zoals ik ook beschrijf, is de tijd, zin is ook een oorspronkelijke dimensie. Dus, ja. uh, dus de tijd is zeker een heel belangrijk uh, uh, gegeven. Uh, uh, maar wat was je vraag eigenlijk? Nou, in de andere, andere term, het voorval. Daar, ik weet niet meer waar dat staat. Maar heb je het ergens over dat iets uh, dat je daar. daar, daar instelling krijgt alsof dingen voor het eerst gebeuren, dat je helemaal blanco, nou niet blanco, maar dat je uh, aan het begin staat van uh, van het zijn als het ware. Nou, niet zozeer het begin. Uh, nou ja, in zekere zin, ja. Uh, uh, het voorval, ja, kijk, het voorval is natuurlijk een. Uh, ik, ik, ik, ik werk dat uit aan de hand van dat citaat van uh, van Sioran, hè? Dus. Uh, van dat, hij over, dat hij over een, een laan loopt uh, waar kastanjebomen langs staan, dat er dan een kastanje uit de boom valt en dat die, die, die plof waarmee die kastanje op de grond valt, dat dat een enorme, ja, enorme effect bij hem teweeg heeft, in zijn, brengt ja. in zijn ervaringswereld. Een mirakel. Uh, een mirakel, ja. ja en hij, hij, hij interpreteert dat verder niet. Waarom dat zo is, waarom hij dat ervaart. Maar goed, ik, geef daar, ik probeer die interpretatie eraan te geven. Hè, door te zeggen van, uh, ja, uh, hij wordt het ware, uh, uh, opeens openbaart zich het bestaan van de wereld aan hem. Moet ik zeggen. Hè. Dus het, het samengaan van, van tijd, ruimte en zijn individualiteit op dat moment, op die plek. Uh, uh, dus inderdaad, het is een soort oorsprong, een oorsprong in de zin van een oorsprong. Dat je dat je, dat je bewust wordt van, ja, van, het bestaan, van, je, van je bestaan, überhaupt. Hè? Dat, je dus, dat het een emotionele ervaring van je bestaan is. Van ja. het feit dat je bestaat. En dat dat, dat, dat meestal, je zou zeggen: ja, dat, dat is toch elke dag zo. Of el, op elk moment zo dat we bestaan, inderdaad. Maar meestal ervaren we het niet. Op een, op een rare manier. En er zijn schaarse momenten in het leven. Ik heb er zelf ook een aantal gehad. Ik beschrijf er ook één of twee. Waarin ik dat wel heb, waarin je dat wel hebt. En dat zijn ook momenten die, denk ik, heel erg uh, belangrijk zijn, ook naderhand, die je ook blijft herinneren en die ook uh, die, dat, uh, dat geldt voor mij, dat die ook een soort van uh, ja, een soort bakens zijn, eigenlijk. Dus, uh, ja. is, dat een, wordt, uh, is er een verwantschap met een verlichtingservaring, denk je? Uh, nou, ik ben het in de Oosterse filosofie wel tegengekomen, maar dan vooral in het, volgens mij, in het Zen-boeddhisme, bij de, bij de Satori. De Satori noemen ze dat in Japan. Ik denk dat het inderdaad een soort van Satori's zijn. Korte momenten van, ja, van eenheid. Maar goed, ik ben geen, ik ben geen echte deskundige op het gebied van Zen-boeddhisme, dus dat weet ik niet zeker. Maar ik kan me voorstellen dat het zoiets is. Ja, een, soort, een soort korte. ...openbaring van het bestaan of zoiets. Dat, het, ja. dat, het, dat, dat, dat ze het daar in het Zen-boeddhisme ook over hebben, ja. ja en, het, en het zijn soms heel gewone gebeurtenissen... ...zoals een kastanje ja. die valt. Ja, of of dat, jij, uh, dat jij je katten ontmoet bij, uh, bij het water in je tuin. Ja, precies. Ja. Maar uh, er staat ook bij dat het om het onverwachte gaat. Ja, het is niet iets wat je van tevoren kan plannen... ...of wat, wat je van tevoren kan verwachten... ...of uh, wat... Uh, het, is, het, is, ja, het, het gebeurt of het gebeurt niet, of zo, hè? Het is, uh, meestal gebeurt het niet, hè? Dus, uh, ja. uh, dus het is inderdaad onverwacht. Ja, ik heb, uh, Het is nooit zo dat, het, dat je het van tevoren uh, ziet aankomen of iets dergelijks. Dus dat, dat heb ik niet uh, zo ervaren. Ja. Dan heb ik zelf uh, ook wel dergelijke ervaringen gehad. En eentje op uh, jonge leeftijd dat ik een jaar of 16 was en dat ik ineens uh, de balk die boven mijn hoofd hing, in mijn slaapkamer... dat ik me realiseer dat hij er was. Ja. Het was amper een gebeurtenis. Het was echt alleen maar een, een besef. Van ja. dat, dat ding is er. Ja. En, en met alle implicaties van... ik lig hieronder, ik ben er ook. Ja. En het was inhoudelijk totaal oninteressant. Ja. <laughs> er is vrijwel niets over te zeggen inhoudelijk. Niets over te beweren, of Alleen dat, dat moment dat ik het, uh, uh, dat het besef doordrong... dat was voor mij wel uh, een gigantisch keerpunt in mijn leven. Kijk, ja. Yeah. Alleen ik had het idee, van, dit is heel bijzonder natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het ook het meest normale wat er is. Want we zijn voortdurend aan het ja, zijn. Zeker, zeker, ja, zeker. Dus ja, tref... ja, precies. Maar ik noem het ook in dat, in dat hoofdstuk over het voorval. Maak ik ook het onderscheid tussen het voorval met kleine letter en het voorval met hoofdletter. Mm -hmm. Maar die zijn identiek. Hè? Dus het voorval met hoofdletter is niet iets anders dan het voorval met de kleine letter. Alleen het voorval ja. met de hoofdletter heeft, heeft, die, heeft die betekenis en het voorval met een kleine letter niet ja, maar daarom ook mijn associatie met verlichting, uh, volgens mij, zoals ik het in het boeddhisme uh, begrepen heb, is verlichting natuurlijk iets heel bijzonders. Je bent dan als het ware een soort heilige, maar eigenlijk realiseer je alleen maar iets wat eigenlijk altijd al aanwezig is. Je komt in een staat die eigenlijk verduurt al uh, uh, uh, bekend is in jou. Uh, in, in christelijke ja. termen, je, je hebt de goddelijke vonk in je. Je bent eigenlijk ben je altijd al één met God. Ja. Alleen, uh, die realisatie vindt natuurlijk maar heel zelden plaats. Ja. Maar omdat eigenlijk altijd uh, wel aanwezig is, potentieel, heb ik het idee dat je het in principe altijd zou kunnen meemaken. Ja. Dat je voorvallend ik... door het leven Ja, zou in principe. Kunnen, uh, in, je, uh, het woord in, pri in principe is belangrijk hier. Ja. Je zou het in principe altijd kunnen meemaken. Maar ja goed, je zou misschien kunnen zeggen dat die hele... Uh, de ...hele meditatieve praktijk natuurlijk daarop gericht is... ...om dat soort, uh, dat die, om dat soort uh, gebeurtenissen vaker te laten gebeuren... ...of langer achter elkaar of dat zoiets ja. dat, uh, dat kan je vermoeden. Maar je, zou ook, je zei het eerst van het is er of het is er niet. Dat begrijp ik ook. Het is heel belangrijk uh, alles of niets uh, gevoel. Maar tegelijkertijd is er ook een soort gradatie. Dat je het ene keer heviger meemaakt dan de andere keer. En, en ik denk dat op normale, op, op willekeurige momenten dat je erover nadenkt, dat je ervoor zou kunnen kiezen van ik ga even zitten en ik ga even realiseren hoe gek het is dat ik, dat ik er ben. Dat klinkt, klinkt raar, want het is iets spontaans wat je dan, uh, wat je dan afroept. Maar het, het is wel mogelijk denk ik. Volgens mij is elke seconde een, een bron van deze, van deze ervaring. Ja, dat op, zich wel. op zich heb je daar gelijk in. Ja, denk ik. Ja. Zeker. We leven nu in een tijd van uh, corona. Ja. In, uh, bijzondere pandemie. Met allemaal nare, nare effecten. Ja. Yeah. En een van de dingen is dat mensen meer uh, thuis zijn. En ook meer uh, digitaal communiceren. Ja. Yeah. En ik had gelezen dat er een kunstenaar... Uh, had ook een performance van gemaakt. Om uh, ik geloof 15 minuten lang met een aantal deelnemers... Een videoconference call te houden waarin niets gezegd werd. Oké. Okay. Dat zouden we even kunnen doen. Nou, 15 <laughs> minuten is lang. Maar, maar een paar seconden mag voor mij wel. Oké. Okay. Kijk of dit een voorval is. Dankjewel voor dit gemeenschappelijk zwijgen. En nu al afgelopen? Nou ja, we, we kunnen het ook een half uur volhouden. houden. <lacht> dat kan een klein ja. voorval zijn. Maar er, er gebeurt wel iets raars. Omdat je als sociaal... In, in het socia normale sociale gedrag... En dan krijg je ook nog een, een gevoel van eenzaamheid. In de zin van dat je... Uh, uh, in een onnatuurlijke positie terechtkomt. Uh, normaal gesproken als je met elkaar praat... Dan ga je op in elkaar in het gesprek. Maar zodra dit echt stokt... En zelfs dat doe je het expres. Merk ik nu weer... dan is er een soort verlegenheid en een soort uh, spanning van dit is raar. Dit uh, kan heel lang duren, maar eigenlijk kan het ook elke seconde mo moeilijk misschien wel af afkappen. Want dit is, dit is te gek. Zo ga je niet met elkaar om. Uh, herken je wat ik zeg? Ja, uh, ja. Ja. Natuurlijk, zijn er, uh, maar er zijn heel veel verschillende soorten stiltes in gesprekken. Je kan een stilte hebben als je bijvoorbeeld uh, boos op elkaar bent. Je kan een stilte hebben waarin je juist heel relaxed met elkaar bent. Uh, je kan een stilte hebben waarin het helemaal geen probleem is dat je stil bent. En er kunnen inderdaad ook stiltes zijn die pijnlijk zijn. Hè? Dus, dus dat zijn allerlei verschillende soorten van stiltes. Uh, maar ja, de, de stiltes van het sociale verkeer, waarin je dus inderdaad in een groep mensen aan het praten bent. Als het er dan opeens een stilte valt, dan is het meestal pijnlijk inderdaad. Want dan lijkt het alsof je elkaar niks meer te vertellen hebt of zo, Wat dan heel erg uh, ja. gevonden ja, of wel, wordt. Of heel subtiel, alleen maar een beetje awkward. Zoals uh, als je in de lift staat en dan niet de tijd hebt om een gesprek te beginnen. En geen, geen, niet al te veel gelul ja. wil uitbraak. Uh, maar ook niet uh, echt niks wil zeggen, want het staat onbeleefd. Maar dan, sta je, dan word je wel op, op jezelf uh, teruggeworpen. Je bent dan twee individuen in plaats van dat je een groepsactiviteit aan het uitvoeren bent, lijkt het. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus ik denk dat het dan ook het zijn uh, min of meer nadrukkelijk delen. Ja, dat, dat, inderdaad. Dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad. Als je in de lip staat, ja, dan, kan je, dan kan je ook je lichamelijke, uh, lichamelijke bestaan in dat ding... ...wordt dan ook heel uh, nadrukkelijk of zo. Ja. Dat klopt. Ja, maar het is niet een... Uh, ik zou het geen mystieke ervaring noemen direct, maar... Ja, wat is het wel? Uh, ja, dat weet ik niet zo gauw. Uh, meestal is het een soort van... Uh, ja. Schaamte misschien zelfs. Ongemakkelijkheid. Ja, maar, maar wat er precies aan de orde is dan in zo'n zo uh, ervaring, dat weet ik niet precies. Ik had ook toen ik uh, een keertje met Cornelis Verhoeven, die, de filosoof, die ken je. Ja. Uh, dat was mijn professor, daar was ik heel blij mee toen ik studeerde. Mm -hmm. En uh, ik was toen ook heel veel met mystiek bezig, met het zijn en ook uh, uh, uh, vrij concreet dat ik. Uh, ja, je kan het meditatie noemen, maar heel vaak, gewoon als ik even ergens zat, dat ik gewoon lette op de dingen hoe ze eruit zagen en dat ze er waren. Dat dat voldoende was. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik heb, ik heb het ook een keer meegemaakt met een gesprek met Verhoeven, dat ik erg zenuwachtig was. Het eerste gesprek, denk ik, dat ik met hem had, dat was een geleerde man van wie ik een boek gelezen had, die nogal uh, hoog, uh, in, in, in hoog in aanzien stond. Mm -hmm. Dat ik heel verlegen was en naar het tafelblad staarde en me realiseerde dat het uh, rechthoekig was. Ja. Yeah. En ik, ik bedrafde yeah. mezelf erop dat het een soort. Uh, uh, mystiek trucje was om, uh, om uit, mijn, uit mijn verlegenheid uh, of om die verlegenheid goed te praten goed te praten ja ik, ik had het blijkbaar het gevoel dat het niet hoorde oh, mm -hmm. ja, verlegenheid is niet iets waar, waar je heel stoer mee voor de dag komt maar ik probeer te beseffen van oké okay, die, die rechthoekige tafel voor me die is er misschien ook mm -hmm. een soort vastklampen aan, aan iets wat ik, yeah. uh, wat ik heel goed ken, namelijk yeah. het zijn, wat we allemaal in zekere zin goed kennen. Ja. Yeah. Maar dit is misschien meer uh, psychologisch interessant dan, uh, dan metafysisch. Ja, maar wat wil je daar precies mee zeggen, met, met het Weet feit dat je eraan vastkomt? <laughs> Geen idee. Dat het dat zijn ik... zich dan openbaart ofzo? Of, uh... Ja, maar ook, ook vanuit een soort uh, uh, moedwil. wil Alsof ik expres het zijn, uh, de, de kracht van het zijn opriep om mezelf uh, staande te houden. Ja, nou dat begrijp ik wel, ja. Dat ja. begrijp ik wel. Ja, want je kan inderdaad, uh, dat is een soort basis of zoiets, hè? Dat is een soort basis, de ja. wereld, die wereld die er is. En ja, al die dingen die dan uh, tussen jou en meneer Verhoeven spelen, ja, dat, is dan, uh, dat vindt dan plaats in dat, op die basis of in die basis. Ja, dus daar ja, kan ik uh, me wel iets voor voorstellen, ja. Een soort houvast, ja. Ja, de, de andere dingen worden dan een beetje futiel vergeleken met de gigantische ja. uh, overweldigende aanwezigheid van... Uh, ja, van het, ons, dan is het uh, ook maar gewoon een gesprekje of zo. Hè? Ja. Het, ja. ja, ik kan me iets meer voor voorstellen, ja, zeker. In het derde term uh, is de innigheid. Ja, de innigheid. En wat, wat vindt er plaats? Ik ben vergeten wat, uh, waar het over ging, maar je hebt het vaak genoemd. Zodra dus we erover begint zal ik het waarschijnlijk wel uh, herkennen. Ja, nou, innigheid bedoel ik eigenlijk, dat is een woord wat ik eigenlijk gebruik om... Uh, de, ...de menselijke verhouding tot de wereld uh, te kenschetsen. Want die kan zeggen, oké, okay, uh, uh, elk mens verhoudt zich tot de wereld. Hè, uh, maar hij valt niet samen met de wereld. In de zin van, ja, uh, uh, als ik met jou praat, dan verhoud ik mij tot jou. Maar ik ben niet jou. Hè. Als ik een ding pak, dan uh, verhoud ik mij tot dat ding. Maar ik ben niet dat ding. Dus er is weliswaar een relatie tot de wereld en de dingen en de mensen enzovoort. Maar ik val er niet mee samen. Dus het is niet een, Er is dus niet sprake van een soort absolute gescheidenheid, dus niet een, een, een, een totale isolatie, want ja, ik heb een verhouding ermee. Maar er is ook geen samenvallen mee, dus het is, ook niet, het is geen absolute gescheidenheid en het is ook geen absolute eenheid. Dus het zit er blijkbaar ergens tussenin. En, dus, en dat, dat er tussenin zitten, daarvoor gebruik ik het woord innigheid zonder daarmee te zeggen dat dat woord ook een soort definitieve, vastgestelde betekenis heeft. Ik zeg alleen, onze verhoudingen tot de dingen en de, en de anderen, wordt gekenmerkt door innigheid, maar die innigheid die kan ook nog verschillende, uh, verschillende aard hebben. Dus ik kan inderdaad, uh, ik kan mij heel erg uh, met iemand of met iets verbonden voelen en, en minder erg met iemand of iets verbonden voelen en ik denk ook dat, het, dat dat een dynamiek in zich heeft. Dat wil zeggen dat, dus, dat ik me juist heel erg geïsoleerd kan voelen, bijvoorbeeld. Hè? Vervreemd kan voelen ten opzichte van de wereld, ja, maar die wereld is er nog steeds. Het is niet zo dat ik dan, dat, dat ik dan geen relatie heb tot de wereld in die vervreemding, dus, de, dus er is nog steeds een relatie, alleen de, de, de vervreemding heeft dan een soort overhand genomen en ik kan juist het tegenovergestelde is juist dat ik me heel erg verbonden kan voelen met de wereld. En dan ga ik er dus in op, zou ik maar zeggen. Dus, dus dat, zijn als het ware een soort, dat is ook weer een speelruimte. Een speelruimte van vervreemding en opgaan in of, en, of uh, verbonden voelen met. Ja. En dit is ook verwant, verwant aan het in zijn bij Heidegger, denk ik. Uh, ja, inderdaad, dat is daaraan verwant. Uh, alleen heeft hij het niet zozeer over uh, een gradatie van eenheid. Ik, ik heb het meer van Hulderlin eigenlijk. Uh, Want Hulderlin gebruikt het in, uh, in bepaalde gedichten en ook in, uh, in bepaalde teksten. Heeft hij het over die, die twee polen van de, van de verbondenheid, zou maar zeggen. Ik in het boek uh, heb ik ook een voorbeeld van een gedicht van Hulderlin wat daarover gaat, mijn zinziens. Namelijk uh, de helft des levens. Dus, uh, waarbij hij in, in de eerste strofe heel erg de verbondenheid van alles met elkaar... ...beschrijft en in de tweede strofe juist uh, scheiding en isola isolatie. Maar ik denk dus dat de, elk menselijk bestaan, we uh, begonnen met die ervaringen, dat dat als het ware dus een hmm. soort... Ja, dat, dat, ...dat dat de dynamiek van de innigheid is, Want zeggen. Ons leven krijgt ook vorm door de dynamiek van de innigheid, zou ik zeggen. Een soort paradoxale toestand of een spanningsvolle toestand tussen volledig samenvallen en volledig gescheiden? Ja, ik denk dat, dat, dat, ons, dat we ons leven vormgeven aan de hand van uh, de mate waarin we met personen of met dingen of met omstandigheden innig of, of verbonden of juist vervreemd zijn. Uh, dus dat het als het ware een formerend principe voor onze levensloop is, als het ware. En daarom, en daarom ook belangrijk, denk ik, als, uh, als is de inigheid ook belangrijk als een soort grondbegrip van, uh, voor het begrijpen van de mens en zijn relatie tot de wereld. Ja, maar die inigheid die is uh, voortdurend uh, aanwezig, denk ik. Ja, het is gewoon een kenmerk van uh, hoe van de mens, zou ik zeggen, van, of, of, of de menselijke verhouding tot de wereld. Hè. Dus inderdaad, het inzien. De mens is in de wereld, maar dat in de wereld zijn, dat wordt dus, dat wordt dus gekenmerkt door die innigheid en de dynamiek daarvan. Ja. Oké, okay, ik, ik hoor in, in deze drie termen niet iets van de, uh, een ethiek die in de eerste helft van het boek wel een belangrijke rol speelt. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dat tweede deel van het boek gaat eigenlijk nu ook niet over ethiek. Dus, okay. dus ik zou, je zou kunnen zeggen, de ethiek, moet nog, de, de, de, de, de ethiek van de aardse mystiek moet eigenlijk nog geformuleerd worden. Althans, op papier dan. Ik heb er wel bepaalde ideeën bij, maar uh, die heb ik nog niet echt opgeschreven. Maar uh, uh, dus het, het boek is in die zin on onvolledig. Uh, okay. uh, daar is nog veel meer over te zeggen. Maar, maar goed, ik behandel dus inderdaad in het eerste deel van het boek, handel ik wel uh, dus inderdaad de ethiek van Aristoteles bijvoorbeeld, en van, uh, uh, ook, ook het conflict tussen, tussen Nietzsche en, uh, en Kant, hè, wat ik op zichzelf een, ook een vruchtbaar conflict vind, want ik denk dat dat conflict ook iets zegt over, uh, over de mens. Hè, dus, de, de, de mens uh, dus Nietzsche beschrijft de mens heel erg als een... Ja, als, als een wezen wat zichzelf wil ontplooien. Wat, wat als het ware zijn krachten en zijn vermogens en zijn, uh, zijn wil. En zijn, ja, die wil als het ware het leven ten volle leven. En, uh, en Kant legt veel meer de nadruk op de restricties die daaraan gesteld moeten worden. Hè. Dus, uh, dus de, de, de tegenstelling tussen neiging en plicht. Hè. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, ja, Kant zegt, ja, de, onze neigingen moeten als het ware altijd aan de leiband van de plicht gelegd worden. Dat is natuurlijk iets waar... Uh, waar uh, Nietzsche tegen fulmineert. Hè? Maar ik denk dat Nietzsche daarin eigenlijk te ver gaat. Maar hij maakt wel een bepaalde positie duidelijk. En Kant gaat ook eigenlijk in zekere zin weer te ver aan de, de andere kant op. Dus ja, nou, ik denk wat, daar is, ook... wat is dan de waarde van, de, van Nietzsche in dit geval? Nou, bij Nietzsche ligt natuurlijk heel erg de nadruk op, uh, op, de, op de gedachte van de, van de zelfontplooiing. Hè? Dus het, het gaat erom dat je, de, dat je het leven ten volle leeft. Dat je dus... En dat, dat betekent voor hem dat, je, dat de, zeg maar de krachten en de verlangens en de, en de, en de, en de lusten die, die waar jij naar verlangt en waar jij naar wil streven, dat, die als het waar, dat je die als het ware heel serieus moet nemen op een bepaalde manier. Dat je die, dat je, dat je die, moet, die als het ware de ruimte moet geven. Dus dat je, dus dat je, de, ja, dat je de, de innerlijke drijfveren die je hebt, dat je die als het ware zoveel mogelijk de ruimte moet geven. En... Dat heeft natuurlijk te maken met zijn opvatting van het leven, namelijk dat het leven inderdaad wil is en dat het ook uh, streeft, naar, uh, streeft naar iets. Het streeft naar, uh, ja, naar ontplooiing, naar uh, expansie, naar uh, dat soort dingen. En, en pas daarin komt het leven, zegt Nietzsche, tot zijn volle recht. Hè? Dus, uh, het komt niet tot zijn volle recht als je je voortdurend aan de leiband van de moraal en de normen laat uh, leiden, hè? want dan wordt wat je... Dan word je innerlijk juist uh, beknot. En uh, uh, ja, word het, word het, uh, dan zit je in een soort gevangenis. Innerlijk. En, en wat is dan de waarde van Kant? Die uh, blijft het, ja, het tegenovergestelde. Ja, Kant zegt in zeker het tegenovergestelde. Hoewel hij natuurlijk niet. Kant ontkent natuurlijk niet dat, uh, dat die driften er zijn. Maar die zegt alleen: ja, maar die drift mag alleen maar uitgeleefd worden als die. Uh, in overeenstemming is, of in ieder geval niet in tegenspraak is met de categorisch imperatief. Hè? Dus, en de categorisch imperatief, dat is dus de, morel, de redelijke morele wet. Dus je mag iets pas doen als, het, als, we, als je kan willen dat iedereen het zou doen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, uh, dus ja, dat stelt natuurlijk hele grote restricties aan, uh, aan, aan jouw handelen. Uh, ja. Ja. En die, maar die restricties, daar is niets je dus tegen. Maar je zou kunnen zeggen. Uh, dat is het spannings, de kant en Nietzsche's opvatting daarover is als het ware het spanningsveld waarin het menselijk leven zich ook beweegt. En uh, uh, ik zou zeggen, dat is ook een uh, belangrijk spanningsveld in die zin dat je dus als het gaat over het leven, over levensfilosofie, dat je dat, moet, dat spanningsveld moet analyseren. Van hoe er zit het precies in elkaar en hoe moet je daarmee omgaan, überhaupt? Ja. En je, je schrijft ergens dat Nietzsche zijn eigen categorisch imperatief heeft. Namelijk in ja. de zin van, je zou je leven moeten leven alsof het uh, uh, altijd terugkomt. Hè? Dat is het, uh, ja, je moet je leven leven zodanig de... dat, je het, dat je het oneindig vaak zou willen herhalen. Hè? Dus, dan als ja. ik jou zo vragen van, nou kijk eens, kijk eens naar je leven zoals het nu, tot nu toe gelopen is. Zou je dat leven, dat, dat, echt, dat specifieke leven wat je tot nu toe hebt geleid, zou je dat nog eindeloos willen, opnieuw willen leven? Ja, dat is een beetje laat hè? om het nu achteraf te vragen. Ik kan er ja, nergens meer ja, doen. Nou ja, je, je bent nog niet dood. Dus je kan altijd... Nee, maar voor de, voor, de, voor de komende ogenblikken gaat het wel, maar de af, afgelopen 54 jaar die kan ik moeilijk uh, anders, uh, anders maken. Nee maar, nee, maar de eerste, ja oké, okay, dat, dat is op zich waar, maar je kan natuurlijk wel vragen van, stel nou dat jou, dat, zo beschrijft Nietzsche het ook, hè, stel nou dat er, iemand, dat er een demon naar je toe komt en zegt van ja, dat leven wat je nu leidt, of wat je tot nu toe hebt geleefd, dat moet je nog eindeloos vaak opnieuw leven. Ja. Zou je die demon dan vervloeken of zou je hem juist uh, om, omhelzen? Zou je zeggen, wat fantastisch dat dat zo is. Of zou je zeggen, nou dat hoeft voor mij niet. Dat is ja. de vraag. Ja. En Nietzsche heeft een voorkeur voor een van die posities. Uh, ja natuurlijk, ja. Nietzsche zegt, ja, dat is dus het categorisch imperatief. Uh, dus je, je kan het inderdaad opvatten als een soort feitelijkheid, die, uh, die eeuwige terugkeer. Van, uh, het is inderdaad zo dat het feitelijk uh, eindeloos vaak terugkeert. Maar je kan het inderdaad ook opvatten als een, als een categorisch imperatief. Leef je leven zo dat je het eindeloos zou willen herhalen. Ja. Ja. Dat is maar dat is natuurlijk een heel ander categorisch imperatief dan die van Kant. Uiteraard, ja. Maar het is een, het is een heel dik boek van uh, zo'n 400 pagina's. Ja. Fijn. En dus er valt heel veel over te zeggen natuurlijk. Uh, ook heel veel kleine dingen die, die me opvielen. Eén redelijk klein ding vond ik leuk, uh, van, uh, mooi om te lezen over de Stoïcijnen, dat ze zeiden niet als je, als je uh, aan, aan het pijn en boogschieten bent dan is niet het, uh, de, de, de roos uh, het doel, maar de manier waarop je uh, omgaat met je omstandigheden. Dat is het enige doel waar je eigenlijk mee te maken hebt. Uh, ja, nou het, het doel is niet het raken van de roos, maar het doel is het je zoveel mogelijk je best doen het doel te raken. Ja. He, dus uh, ja, wat, dus de, Dat vind ik, het, vond ik trouwens ook interessant van de Stoïcijnen, want die, die eigenlijk, is, wat de Stoïcijnen leren, is eigenlijk een hele praktische levensleer, in de zin dat ze zeggen van ja, elk mens is in, is in de kosmos in de geplaatst, maar in, maar, in, maar in een heel klein stukje van die kosmos, in een bepaald plekje, ieder mens heeft zijn plekje binnen die kosmos, ja, en dat... Dat hele grote ding van die kosmos, dat voltrekt zich gewoon volgens wetten, uh, uh, volgens een soort noodzakelijke wetten, en volgens, in ieder geval volgens wetten waar jij misschien niks van weet of waar, waar je in ieder geval niks aan kan veranderen. Uh, dus ja, dat is gewoon het universele lot, zoals ze dat noemen. He, het universele lot van de kosmos in, in, in al zijn finesses. Uh, maar ja, jij als onderdeel van die kosmos hebt een individueel lot, dat wil zeggen, jij bent in bepaalde omstandigheden geplaatst. En die omstandigheden, die, uh, ja, daar heb je uh, over het algemeen ook uh, geen invloed op. Je hebt alleen, uh, het enige waar je invloed op hebt, is, zijn jouw individuele handelingen op dit moment. He, dus je hebt zelfs geen invloed op wat je uh, in het verleden hebt gedaan, want dat is al gebeurd. Je hebt ook geen invloed op wat je ooit zal doen, want ja, dat is er nog niet. He, het enige waar je invloed op hebt, is de handeling die je kan, doet of kan doen op dit moment. Dat is het enige waar je invloed op hebt. ja. Uh, en, uh, en ze zeggen dan ook, ja, dus het is ook verstandig om je, ook je daar alleen op te richten en ook de morele waarde van jouw bestaan is ook alleen maar geconcentreerd in die handeling op dit moment, onafhankelijk van alle omstandigheden. En ze zeggen dus ook, ja, je gemoedsrust, en dat is natuurlijk het uiteindelijke levensdoel van de Stoïcijnen, de gemoedsrust bereik je door ja, je niet druk te maken over dingen waar je echt niks aan kan veranderen, want ja, die zijn gegeven. En het enige waar jij iets aan kan doen is op dit moment de handeling te verrichten die je verricht of die je wil verrichten. En dat, daar ligt ook de morele waarde als het ware. De morele, en in feite, zeggen de het leven bestaat eigenlijk uit twee dingen. Twee belangrijke dingen. Dat is ten eerste dus inderdaad, dat zou ik meer de mystieke of religieuze kant van het stoïcisme noemen. Dus de gedachte dat er een soort eenheidservaring is met de kosmos als geheel. Namelijk de gedachte dat je een onderdeel bent van dat geheel. En dat je daar een soort contact mee voelt, dat is punt 1. En punt 2 is dan de morele handeling. Dat wil zeggen het feit dat je op dit moment, moreel, op dit moment in het heden, in deze omstandigheden waarin je nu bent, een morele handeling kan verrichten of niet. En als je die twee in het oog houdt, dan leef je je leven goed. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan heb je, dan heb je jezelf niks te verwijten en dan heb, je ook, dan heb je ook het leven geleid zoals het geleid zou moeten worden. Dan heb je je bestemming gevonden, als het ware. En dat geeft misschien ook praktische handvaten voor situaties zoals nu met corona. Of ja. elke, elke praktische situatie. Zeker, elke praktische situatie, maar ook deze praktische situatie inderdaad. He, dus het gaat in, in de coronasituatie. Ja, dat, dat, dat... Je kan je als het ware... En dat, dat gebeurt denk ik iedereen. Althans mij is het wel gebeurd. Zeker in het begin van die corona toestand Dat je toch eens voor angst voelt. He, van, uh, ja, Jezus, wat gebeurt er? en uh, Wat gaat dit voor ellende opleveren? En weet ik het allemaal. Dat is allemaal heel logisch natuurlijk, een heel menselijk, uh, maar dat je dat je toch denkt van ja, maar goed, ik kan er niks aan veranderen, dus ik moet proberen om alleen datgene waar ik iets kan, kan veranderen met de mensen waar ik direct mee te maken heb. Daar kan ik mij toe verhouden en ja, de rest dat moet dat is het lot. Hè? Dat is het lot en dat lot dat moet ik als het ware accepteren in de zin dat het er is. Dragen dat ja. moet je dragen of dat moet je uithouden als het ware. Ja. ja. Ja, dat valt natuurlijk oneindig voor te praten. Ik denk dat we naar afronding gaan. Ja. Uh, Heidegger is niet echt genoemd. En nu je nee. nu, nu, nu over de mystiek van de hebt, uh, het zijn hebt. Het van het nu het, het uh, onmiddellijke, zeg maar. Het, of het uh, leven binnen deze paar seconden. Ja. Dat, dat kom ik eigenlijk. Uh, Daar heb ik een beetje een rare haatliefde liefde gehouden met Heidegger uh, mee. Want Heidegger is, is voor mij ook uh, verbonden aan mystiek. In de zin dat je het zijn. Uh, van binnenuit ervaart en probeert te doorgronden. Mm -hmm. En ik associeer dat heel veel met het nu, juist in het nu zijn. Alleen Heidegger heeft het daar expliciet gezien heel weinig over, volgens mij. In, in zijn ontzijd bijvoorbeeld. Ja, nou kijk, ik denk, maar. Ik begrijp Heidegger's punt. Heidegger, kijk, het probleem met Heidegger. Probleem, ik denk wat Heidegger probeert te doen, is hij zegt: ja, zijn ontzijd, hè, dus, ons menselijk zijn is in de tijd, of is tijdelijk, hè, beter gezegd. Het is niet zozeer in de tijd, maar het is tijdelijk. Ons zijn is nauw verbonden met de tijd. En, dat, en wat bedoelt hij dan met de tijd? Daar bedoelt hij mee verleden, het staan in, de, in, de, in, de, in verleden, heden, toekomst. Hè. Wij, staan, wij staan in het heden. Maar in het heden hebben we tegelijk ook een relatie tot het toekomstige en tot het verleden. Dus wij kunnen als het ware niet het verleden en de toekomst wegsnijden. Die zijn er gewoon. Hè. Dat, dat is, maakt onze tijdelijkheid uit, sterker nog. Zonder... Uh, verleden, heden, toekomst, zouden we überhaupt geen wereld uh, ervaren. Hè? Want als we alleen maar in het heden of in het nu zouden zitten dan zou de wereld als het ware een soort vraag, uh, volledig gefragmenteerd worden in, uh, in losse momenten die geen relatie tot elkaar hebben. Dat heeft hij natuurlijk geleerd van, uh, van Husserl, maar dat even terzijde. Maar uh, uh, dus we kunnen pas überhaupt een relatie aangaan tot de wereld en tot onszelf en tot onze medemens omdat we in een ja, in een extatische, noemt hij dat, een extatische eenheid van verleden, heden en toekomst staan. Dus in het heden verhouden we ons tot het verleden en, en, en tot het heden en tot het toekomstige. Dus het heden is natuurlijk wel belangrijk in de zin dat we daar op elk moment in staan, maar de tijdelijkheid van de mens is niet alleen maar het heden, is ook het verleden en de toekomst. Ja, dus, juist, uh, juist je, erin, kan, je, je kan ze niet van elkaar loskoppelen ook ofzo. En uh, ik denk dat dat ook een, een, een uh, ja, dat lijkt mij ook een belangrijk inzicht. Hè? Dus je, die, die, zeg maar, je zou kunnen zeggen, de ideologie van het uh, in het nu zijn, die, die je natuurlijk de laatste jaren veel uh, hoort, in spirituele kringen, die, die heeft natuurlijk altijd iets simplistisch wat mij betreft, omdat je inderdaad natuurlijk ook het verleden en de toekomst, dat je daar ook mee te maken hebt. Die, die, die hebben jou gevormd en die, die maken je tot wat je bent en, uh, enzovoort. Hè? Dus... De verleden en toekomst mogen niet vergeten worden, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. En kunnen ook überhaupt niet vergeten worden, want vergeten is überhaupt al een notie die alleen kan bestaan als er verleden is. Maar goed, ja. dat heb je gezegd? Nou, dankjewel Arnold voor al deze yes. ontboezemingen. Ja. En uh, wie weet tot een volgende keer. Ja, oké. Okay. Uh, graag. Het was mij een genoegen.